Hey Joyce, kom maar Joyce! Hey Joyce, hey Black Jack. kom maar Black Jack. Oh Black Jack. kom maar Joyce! Kom maar Joyce, goed zo, Joyce! Hey Black Jack. Oh Black Jack. goed zo, Joyce! Hey anne kom maar Joyce, kom maar Joyce! Oh Black Jack. Kom maar Blackjack. Hey Black Jack, kom maar, Joyce, kom maar, Joyce, oh Joyce, kom maar, Joyce. Hey Black Jack, oh roosje, oh roosje, oh roosje, oh roosje. Water genoeg roosje? Kom bij Joyce. Hey Black Jack, oh, kijk uit Joyce, kijk uit, oh Joyce, kijk eens Joyce. Kijk eens oh Black Jack. Kom maar Joyce. Kom maar Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Black Jack. Oh, Black Jack ging bijna. Hé, hey, Black Jack, kom maar. Oh, Annabel. Oh, Roosje. Kom maar, Roosje. Oh, Roosje. Goed zo, Roosje. Hé, hey, Joyce, kom maar Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce, kom maar Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey Joyce. Hé, hey Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Kijk, oh, Annabel gaat pissen. Oh, Joyce, Kom, maar Joes. Kijk eens, Joyce. Oh, Joes. Hé, hey Blackjack. Hé, hey Roosje. Oh, oh, Roosje gaat protesteren. Hé hey, Roosje, goed zo, Joyce! Ponies!